Belangrijk. De praktijk was natuurlijk ontzettend anders. In het afgelopen half jaar zijn er hals over besluiten genomen om uh, de verspreiding van het virus in te dammen. En we hebben een enorm wisselend beeld gezien in de betrokkenheid van de medezeggenschap.